Haken, we gaan vandaag de Corona Flower maken. En de Corona Flower zijn allemaal blaadjes, en je gaat ze straks aan, aan elkaar haken. Tenminste, uh, ja, ik laat het even rustig zien. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Naar iedereen kan haken. Alle filmpjes: de duimpjes omhoog uh, abonneren. Hier op mijn foto klikken ik vind het heel leuk dat jullie allemaal weer kijken en uh, ja dus echt uh, leuk als er iets is en er zijn vragen of je wil iets weten zet het dan onder deze video je hebt nodig voor de corona flower uh, ja hij is een beetje zo driedelig, hè? <laughs> uh, daar heb je voor nodig een bolletje van 50 gram of restjes wol ik heb eigenlijk allemaal restjes wol gebruikt kijk dit heb ik nog over van 50 gram dus uh, ja restjes kun je hiermee opmaken je kan alle kleurtjes je gebruiken wat je wil dus uh, ja wat jij het mooist vindt ik vind het echt leuk om te doen en uh, je hebt weer een, ja, dit schaaltje dit is van Action en daar leg ik hem dus op en mijn dochter komt binnen en die zegt hey dat is leuk dus ik ben hem al kwijt maar goed hij is heel leuk om te maken dus ik ga er gewoon nog eentje maken. Ja, uh, je hebt nodig een stopnaaldje, een schaartje. Ik heb haaknaald 5,5 gebruikt. En uh, ja, twee bolletjes wol, licht en donker. Wat je wil eigenlijk. Ik ben eigenlijk ook erg benieuwd naar jullie uh, resultaten. Dus stuur alsjeblieft een uh, foto in. En dan gaan we gauw beginnen. Tot zo! Je hebt ook nog nodig alleslijm. Deze uh, is van de Action. En je kan natuurlijk textiellijm kopen, maar de alleslijm gaat eigenlijk ook best goed. Want straks ga je al die blaadjes mooi over elkaar leggen. En dan heb je dus lijm nodig. We beginnen de corona flower met een opzetlus. wegleggen en dan beginnen we met tien lossen. tien losse, 10 losse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 en dan sluiten we de ring in de eerste losse met een halve vaste dus je haalt je draad op en je haalt door 2 lussen dan maak je 3 lossen. 1 2 3 en dan gaan we negen stokjes in de opening zetten negen stokjes een, twee, drie vier vijf Negen. Twee lossen. En we gaan weer negen stokjes zetten in de opening. 1 2 3 en als we de 9 hebben op het eind hier dan zie ik je weer terug tot zo kijk dan ziet het er zo uit dan heb je 1 2 3 4 5 6 7 8 ah, 9 stokjes gemaakt en dan ga je in die opening en dan sluit je het blaadje het bloemblaadje met een halve vaste dan gaan we nu 10 lossen maken dus weer 10 lossen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en dan sluit je het weer in de ring maar dan niet hierin maar in die tweede in die tweede lus daar sluit je de opening en je gaat weer precies hetzelfde doen met een halve vaste. Je gaat dus met drie losse omhoog. Dan begin je het bloemblaadje mee en je zorgt dat dit je goede kant blijft. En dan draai je je werk en dan ga je weer negen bloemblaadjes maken of uh, negen stokjes. Negen stokjes. En bij 9, dan zie ik je weer terug. Tot zo. Heb je 9 stokjes gehaakt? Dan doe je weer twee losse. En dan ga je weer 9 stokjes haken. 1. 2. 3. En ik zie je bij 9 stokjes. Zie ik je weer terug? Tot zo. Dan zijn we nu bij het negende stokje. En we sluiten weer de toer. Met een halve vaste. En dan ga je weer 10 losse maken. En je herhaalt iedere keer die blaadjes en je maakt dan 13 van deze blaadjes in totaal je maakt in totaal 13 van die bloem dus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 en dan pak je je schaar, je knipt je draad af en je hecht je draad netjes af en dan pak je een ander kleurtje, het maakt niet uit welke kleur dat je pakt, ik pak nu eventjes ja, een flinke andere kleur, dit is echt petrol, dus dat vind ik wel mooi bij okergeel en dan maak je weer een opzet lus. Je pak je haaknaald je steekt in. En nu gaan we een mooie randjes eraan maken. Nu beginnen we dus waar we afgeegd hebben het laatste, daar gaan we een ander kleurtje in zetten. Dus we hebben een opzetlus gedaan en we gaan insteken. En we halen de draad op en we maken een vaste. En dan doen we nog één losse. En dan gaan we op elk stokje gaan we een half stokje maken. Dus op ieder stokje een half stokje. Op ieder stokje een half stokje. Op ieder stokje een half stokje en dan ziet het er zo uit dan zijn we hier bij de dit deze opening en dan gaan we vijf halve stokjes in maken 1 2 3, 4, 5 dan gaan we in elke steek weer een half stokje maken en dan zijn we bij het andere bloemblaadje aangekomen en we gaan eerst deze mooi sluiten dus waar je ben begonnen hier daar sluit je de toer met een halve vaste en dan gaan we bij dit blaadje hier zetten we een vaste, dus we gaan onder uh, die losse door, we halen de draad op en we maken een vaste. En dan gaan we weer op elke steek een half stokje maken. Dus op elke steek ga je een half stokje maken. Dan zie ik hierboven, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En hierboven gaan we weer 5 halve stokjes maken: 1, 2, 3, 4, 5. En als we bij de opening zijn, kijk, ik heb er al 1 ingezet dan gaan we daar weer vijf halve stokjes maken dit is 1 2 3 4 5 en dan weer op elke steek een half stokje op elke steek een half stokje En dan zie ik je op het eind, zie ik je weer terug. Tot zo! En nu zijn we op het einde, en dan maken we de toer af met een halve vaste. En dan gaan we weer het steeltje zoeken, eigenlijk van het volgende bloemblaadje. En dan maken we een vaste op. Dus we gaan met haaknaald eronder. We halen de draad op en we maken een vaste en dan gaan we weer halve stokjes maken op ieder stokje, zoals ik het net heb uitgelegd. En dan ga je met alle 13 blaadjes ga je dat doen. En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo, kijk en als je alle bloemblaadjes gedaan hebt, ik ben bijna op het laatst hier. Zie je. Hoe leuk eigenlijk het effect heeft van uh, ja die, uh, die rand eromheen met die halve vaste. Zo, en dan sluit ik nu met een halve vaste, het blaadje. zie je dat je allemaal leuke blaadjes krijgt en nu uh, gaan we dus uh, er een bloem van maken. Dus van al die 13 blaadjes die we gemaakt hebben, hebben we goed afgecht. Kijk en nu gaan we ze mooi neerleggen. Dus we gaan ze van begin af aan gaan we ze mooi neerleggen. Leg je ze eigenlijk met de goede kanten ga je ze naar boven leggen en zorgen dat het ook een, een bloem wordt zo een beetje goed de blaadjes verdelen we maken even een, een, een grotere ronde dus elke keer leg je zo die blaadjes de goede kant leg je neer leg ze allemaal even netjes neer in een mooie ronde en om de blaadjes even goed eigenlijk uh, dat je de goede kant krijgt heb ik toch een beetje alles lijm en dan beginnen we toch van begin af aan en dan ga ik een beetje lijm gebruiken en dan ga ik een beetje lijm op de blaadjes en ik gebruik gewoon de alleslijm van de Action, dus dat het ook goed blijft zitten een druppeltje en dan het andere blaadje erop leggen en dan het volgende even vasthouden en weer de volgende en die leg je er weer netjes op je houdt eigenlijk dit randje zo mooi aan dus even goed aanduwen en je kan het dadelijk ook nog uh, met je naald vastzetten maar nu eventjes zo Het is ook heel leuk om je restjes wol mee op te maken. Je kan natuurlijk alle kleurtjes gebruiken. En nu, kijk, heb je dus de eerste 1 2 3 4 5 6 7 vastgelijmd en nu gaan we de binnenkant lijmen. ook heel leuk om te doen moet ik zeggen. Het is echt, uh, je krijgt echt uh, een heel mooi werkje. Ja? Je moet wel goed zorgen dat de bloemstructuur zeg maar, dat je die houdt. Oh, kijk, die zetten we daar ook mooi vast. Is de laatste die zetten we hier weer overheen. Dan ga je draadjes afwerken. Het is net een waterlelie, maar ik noem hem de coronabloem, omdat we nu in de coronatijd dus eigenlijk uh, ja lekker thuis kunnen, mooie dingen kunnen maken, zie je? Dus ik ga nu, als hij niet goed vast zit. Nu ga ik met de stopnaald een paar keer er doorheen zodat hij goed blijft zitten. Dan pak ik ook de achterkant mee. Dus zoals hij zit kan je weer van achter naar voren je blijft wel met je donkere garen in het donkere garen steken en weer naar achter oh, het is echt heel leuk heel leuk om op een schaal te leggen of op een kleed te naaien echt een hele leuke bloem dus de draadjes afwerken oh. Oh, ik zie het. <laughs> ik zou zeggen heel veel plezier met de corona bloem en uh, ja hier onder mijn foto klikken. dan kan je eigenlijk uh, abonneren. En uh, ik zou zeggen veel haakplezier. Heb je vragen, zet die onder de video. En uh, tot de volgende video. Tot ziens.